Verstaan, maar ik, als Brabantse, wel een vloggende oma uit Brabant. Ze is een echte hit op internet, de 90-jarige Oma Marie uit Gemonde. Want wie denkt dat vloggen alleen voor jongeren is, die heeft het mis. Er is een nieuwe ster op het uh, YouTube-kanaal: het is uh, de 90-jarige Oma Marie uit Gemonde. Dat <lacht> je bent een ster bent geworden? Je bent een ster geworden. <lacht> omro Brabant, een keer toch wel? Ja, dat kan ook. Ik heb Nou opa voor je gezin. was poep, houd, houd ze open voor? Oudste vijfde. Zin is moeder. Oudste vijfde? Zin is ja. mijn moeder. Ja? Maar ja. oma, die was? Binnen horen. Oma ja. is zo goed ik de televisie welkom op het kanaal, ik ben oma. Hoe gaat het? Het is wel goed. Ja? ja? We moet het En zometeen komt uh, omro Brabant. Nou, dan wacht ik maar af. Ja, Dan moet ik af doen. Wat ben je aan het zoeken, oma? Die papa vaart <laughs> door, hè, door Waarom zoek je de papegaaienplan? Ja, die heb ik toen niet gekregen. Ja, maar ik heb het wel eens gezien. Je bent dan toch niet aan de tuin van de buur aan het kijken toch? Nee, maar, oh. nee, maar dat zit je ook niet in <laughs> Okay. <laughs> dat de, de tuin van de buren. Ja, nee, dat is nee, de tuin van de buren. Ja, daar, daar staat hij niet. Daar staat hij niet. Maar ik kom daar nog wel tegen, denk ik. Heilige Antonius, Peter, Paul, van Rome. Dat is er weer. Ja, Heilige Antonius beste vindt. Geef dat ik die papa blauw vindt. Ze zijn aangekomen. Is hij alleen, Martijn. Ik denk het wel. Is alleen? Ja, hij is alleen. Maar ik zal eens gaan zitten. En moet heel het s'avonds nog werken? Ja. Ja? Ja, maar niet elke dag, hoor. Nee, dat is ook geen doen. Nee. Want nou is dat 7 uur, de mensen zijn huis. Ja. ja, dat klopt. Maar ik ben dan wel overdag vrij, hè? Oh dan ben je overdag. Oh. Als je met gezeten bent. Ja. Ja. Ik ga haar gewoon vragen stellen. Nee, ik was hem eruit. Ja. <laughs> maar ik kan ook gewoon oma zeggen. Nee, ja zeker. <laughs> Dat is een Dat Dat ik vraag ik hoor. Ja. En zo. Zeg oma? Ja. We zitten hier lekker aan een kopje thee. Ja. En Martijn, is u ook al aan het uh, filmen? Ja, dat kan. Ja. Uh, Martijn is u een beetje beroemd aan het maken, hè? Beroemd aan het maken? Hij uh, is u een beetje beroemd aan het maken. <laughs> ik ben een gewoon man, een gewoon vrouw. Ik ben niks te beroemd. Nee, ik ben tevreden. En dat is vanamte. Maar wat vindt u er eigenlijk van dat Martijn u de hele tijd filmt? Dat vind ik niks saai. Dat vind ik wel goed. Ja. Daar ben ik in tevreden. Over de video's gaat het. Vraagt hij van wat vind je van die video's? Dat het goed is. Ja? Ik ben er ook tevreden, het is goed. Ja, niet, niet, niet schrikken van dat ding hoor. Nee, ik, ik heb geen schrik van dat ding. Nee, wij niet. Nee. Nee. Oma, je bent net geïnterviewd door Omroep Brabant. Ja. Hoe voelt dat nou eigenlijk? Oh, goed gewoon. Niet veel bijzonders? Nee, tevreden, <laughs> Was het altijd al je droom geweest om beroemd te worden? Nee, daar heb ik nooit gewoon over gedroomd. Maar heb je dan wel van gedroomd? Dat is tevreden, <lacht> was ik. Geëiste niet voor je? Nee. Geëiste echt niet voor je, zijn. Want nou, vroeger was het zeker dat je niet veel te eisen had. Ik had niks te eisen. Nee. Ik mocht nergens Eén dag later. Hallo. Hallo. Hoe is het ermee? Ik ben los. Ja, ik al Je kent toch wel Linda toch? Linda. Linda is Nee, Linda naar het blad. Linda Linda de mol. Linda de mol, ik wil af. Ja, Ja, weet je. zij heeft ook een eigen website. Ze heeft ook een eigen website. Yes. Eigen website. Want daar wordt ook allemaal dingen, artikelen geschreven over dingen. waar woont uh, die dan? Ja, ik denk heel veel <laughs> in het gooi. In het gooi. Maar, ehm... Uh, uh, uh, ze vroegen of ze wat over jou mochten schrijven. Ach, hey, ik, ik weet niet wat ik heb gehoord. Ze hadden jou op Omroep Brabant gezien. Van gisteren? Ja. Hebben ze hadden al gezien? Ja. En dan kunnen ze dat weten. Belden ze dan naar jou toe. Ze, ze hadden mij een berichtje gestuurd. Vandaag al? Ja. En dan kunnen ze daar, op zo'n zo, zo, zo apparaat. Ja, op mijn mobiel kan dat. Dat was vroeger niet, hè? Nee. En jij nooit mee gehoord. Op Voice wordt dit geschreven. Deze oma is de belichaming van hoe elke oma zou moeten zijn. Je zou kunnen zeggen dat oma van Ik ben Oma de gunfactor van de oma's over de hele wereld omhoog krikt. Tja, heb ik je zelf gemaakt? Nee, dat heb ik niet geschreven. Heeft iemand anders geschreven? Schreef, ze schreven Wat je daarvan vindt dat mensen zo graag over jou schrijven nu? Ja, ze moeten maar Ja, aan de is ze eraf. Moet ze niet doen. Vind je het leuk om beroemd te zijn of maakt het je niet zo vaak? Ja, dat maakt me zet. Dan komt er geen dieven op bed? Ja, dan kun dat ik een dieven op bed komen. Ik weet ook niet wat er rondloopt. Maar die mensen is dat zijn dagelijks werk. Ja, die uh, gisteren jou kwam interviewen, die moet elke dag uh, mensen interviewen. Of en moet ik overal naartoe? Ja, die moet overal naartoe. Is Dat, een, dat is een beroep. Ja. En de beurt deze de Dan Daar krijg je geld voor. Ja, hij zal toch wel, wel iets moeten leren, hij toch wel iets moeten leren, moeten leren. De herfst komt eraan, nu ook officieel, en laten we hopen dat hij in de, de herfst komt eraan. De herfst komt eraan? Ja, ja Wacht, de van der Heuvel, van de internetredactie, in goede bijna-avond, ja bijna-avond, hè, ja, ja. bijna-avond. bijna-avond, van de heuvel. Is er die man die gestuurd was? Nee, dat is iemand anders. En er zijn er al verschillende, heel veel, maar we hebben nu Oma Marie. Dat ben jij. Oma Marie komt uit ah, ja. Geen Ja. Geenbonde, ja. Ja, even een beetje, ja, ja. Uh, en zij heeft uh, sinds kort haar eigen vlog en die heet Ik ben Oma. Ja, ze heeft <laughs> al vier stukjes geplaatst en ze is heel populair, duizenden kijkers per uh, vlogje. En haar eerste vlog, die was heel bijzonder, want die ging over de liefde. En, en, hoe, en hoe oud is oma? Oma is 90. 90 jaar, hè? En ze vertelt hoe, hoe het er vroeger aan toe ging. <laughs> en dat je niet zomaar een relatie kon beginnen zoals nu. Mm -hmm. Nee, het was verschrikkelijk. Je mocht niks, mocht ze. Dus dat, uh, dat hakt er nogal in. Ja, dus ja, dat, dat, uh, dat uh, willen mensen wel zien. Maar de, de volgende keer ging het over, over koken, en ze gaat ook nog een keer vliegen. En ze gaat van alles ondernemen, en daar worden dan video's van gemaakt. Nou, dat doet ze niet alleen. Bedankt voor het kijken. Tot een volgende keer. Houdoe! Ik ben een gewoon man, een gewoon vrouw. Ik ben niks beroemd. Nee, ik ben tevreden.